Mm. <tieden> ik ga vanavond rollen naar huis, want ik ben vandaag patissier. Gaan we heen doen? Dan zou ik het nou precies in mijn particiër zijn. Nou, is eigenlijk alles wat met bakken te maken heeft. Dus denken we aan koekjes, cakes, beslag, uh, noem het allemaal maar op. Eigenlijk allemaal hartige dingen, maar ook zoete dingen. Het is gewoon heel uitgebreid. Hey, wat ga ik aan het einde van de dag doen? Nou ja, jij gaat uh, je eigen 100 dagen, 100 banen taart maken. Dus het wordt een grote taart met je ook krullen. Ja, die wordt gewoon heel spectaculair. Nou, Lonneke, ik heb hier wat kleine taartjes. Vanmiddag wordt het gehaald. Dus het is de bedoeling dat we die eigenlijk gaan afwerken. Nou, Lonneke, ik heb hier twee taartjes. Dit wordt eigenlijk de bovenkant voor het vermozen moustache. Dus wat je zometeen mag doen, we gaan je zometeen allemaal vermozen leggen. Diefjes vermozen zijn bevroren. En dit mocht waar, Ja. <lacht> Hele rare combinaat. Die leggen we de hele onderkant we vol en dan giet je daar wat van die chalaai op. En dan, en dan gaat hij uitschaleren. En dan maak je het hard en dan. Ja, en dan later kunnen we, kunnen we hem omdraaien, zeg maar, en dan kunnen we hem lossen op de taart. Dus het is ja. gewoon belangrijk dat je altijd een beetje de mooiste eruit kiest. En de rest wat niet mooi is, dat kunnen wij gewoon puree van maken. Dat is wel. Uh, Anders was die framboze ook zo voor niks uh, geboren, weet je. Ja, dat is gewoon. Uh... <lacht> Ik heb hier een klein beetje decoratieschneel. Met zijn de kontjes doe ik even in die, die poederzuiken. Het is eigenlijk een beetje kunst ook dit, hè? Ja, het is niet zomaar wat. Nee, en Mensen daarbij. denken al vaak, oh, leuk, ik een patisserie of zo. het is het een gigantische investering. Ja, Je moet goede mensen om je heen hebben. Ja. Je moet een partner hebben die achter je staat. Ja, dit, dit is gewoon geen vak dat je zegt, ik ga ik even alleen doen of zo. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die banketbakker of patissier willen worden. Maar het is in principe wel een beroep dat gewoon heel hard werk is. Dus het moet ook echt wel een passie ja. zijn, hè? Hartstikke mooi, super. Ziet er top uit. Ja. Yes. Want dan gaan we nu beginnen met hoe snel kan Lonneke deze drie taarten opeten. Ha, Schepje van chocoladeprobe. Ja. ja top. Hey, ik zie dat jij je vinger mist. Ja, een deel. Top, ja. ja, dat is hier gebeurd in de bakkerij. Hele topje was eraf in één keer. Maar het is wel gevaarlijk, het is ook een Ja, het is wel gevaarlijk. Ja, zeker. Nou, ja, ik bedoel, als je een beetje, een beetje oplet, is het nu niet gevaarlijk. Ja, top. Ja, mooi. Ja? Super. Ja, want Je moet als partager natuurlijk heel creatief zijn en precies hard ja. kunnen werken. Maar belangrijk is ook, ook dat je de marketbak zo belangrijk voelt En daarbij moet je er ook een beetje in kunnen spelen op de trends, dat soort dingen. Het is ook belangrijk dat je kijkt van wat gebeurt er om me heen uh, en dat je natuurlijk niet stil blijft staan. Ja. Nou Lonneke, staan we dan? Ik denk, ja. je, wel, uh, <lacht> ik denk je wel klaar bent voor het grote werk. Nou. In principe is het gewoon een ring: we gaan nu opbouwen met zeg Dat is eigenlijk elke grote beslagplak die we hebben. Dan steken we er drie plakken uit. Die blijft eten. <laughs> ik voel me gewoon mijn buik bol staan. En dan gaan we het een één laag vullen met één laag crème Sries met frambozen. En één laagje gewoon slagroom. Dat is gewoon een smaak wat heel veel mensen gewoon lekker vinden. Dat is het gewoon eigenlijk een goede tip. Dan pak je gewoon die spuitjes. en dan knijp je hem als ware door de hel of zo. En je draait er zwaar gewoon zijn nek om, zeg maar. En dan heb je eigenlijk gewoon wat, kle, ja, is je wat kleine spuitzakjes, zie je? Ja, ik spas beter in mijn hand. Oh ja, dat is het. Dus als die nog steeds koud is, dan pakken we die taart en dan gaan we dan op een marmeren een lange steen gaan we een chocoladeband uitstreken. Die snijden we dan, die vouwen om de taart heen. En dan gaan we nog een chocoladekrullen maken. Witte chocoladekrullen. Ben je tevreden? Ik ben heel tevreden. Ik vind, ja? vind hem super mooi. Ik vind het netjes gemaakt. Top toch? Ja, ik, uh, ik, uh, ik ben zelf ook tevreden. Ja, dat is een mooie taart hoor.